We zijn op zoek naar Mike. Je zit hier, achter. hier omlopen. Wat zijn we Albert? Het ge... is een soort oude scheepswerf, Stefan. Volk. Hallo. Goedemorgen. Jij Mike? Albert. bijzondere plek. Wat is dit voor plek? Het is een leerwerkproject. werkproject Een uh, ja, mensen die buiten de boot vallen. Die uh, laten hun werkritme opdoen. En jij werkt hier? En ik werk hier als vrijwilliger. Ik zag jullie advertentie en uh, ik dacht, hey, misschien uh, kunnen we ruilen. Ja, want jij wilde roze hebben. Ja, dat lijkt me wel leuk. En je hebt een bot gedaan. Wat is het bot? Ik heb hier uh, vijf scheepsmallen. Dit zijn mallen? Dit zijn scheepsmallen. Daar uh, produceer je schepen mee. Hoe werkt dat? Uh, hoe werkt het? Uh, nou, dit is al een kleintje in dit geval. Dit is een, dus een stukje scheepsmal? Dit is een stukje van de achterkant van een uh, zaalboot. Dus dit is gewoon een kale mal. Dit uh, doe je insmeren met bijenwas. Daarna gaat de polyesterhuis in met glasvezelmat. En dan hou je dit resultaat over. Ik snap het. Dus uh, je, je hebt hier een aantal uh, mallen staan. Daar gooi je van dit uh, polyester plastic-achtig uh, spul in. Ja. Haar je de mal eraf, heb je een boot. Precies. Maar wat ik me nou afvraag, hè, waarom wil jij er dan vanaf? Waarom breng jij niet een uh, fabriekje? Uh, er komt hier een... Uh, een wethouder uit de Haag te wonen in het pandje naast. Ja. Die hebben heel veel parkeerruimte nodig. Ja. En uh, ja, er gebeurt weinig mee. Leg, uh, die dingen leggen hier nu een jaar of vijf, zes. Dus nu denk jij, ja, doe mij de rolls maar. Ja, dan kunnen we nu wel geld verdienen met de ding. Zo komen ze eruit te zien, als ze klaar zijn. Als je tien van deze boten maakt, die zijn een ton waard. Als je tien keer een boot verkoopt voor een ton, heb je een miljoen. Stefan, we gaan op onderzoek uit. Uh, ja, We kijken wat het waard is. Ja, kijken wat we ermee kunnen. Okido. Nou,